te beginnen met de Reistijd Radio hier voor NOC NSF. Dit is One Day Radio en vanuit de fabriek brengen we je naar ons toe vandaag. Je bent misschien net in de auto gestapt, in de trein, op de fiets, hardlopen, het zou allemaal kunnen. En wij kijken naar jou uit vanuit de fabriek. Hashtag all the heads, this is One Day Radio. sowieso de energie van 300 mensen die hier samen zijn, die allemaal vooruit willen kijken naar de toekomst van uh, clubondersteuning, uh, ik denk dat dat al hartstikke mooi is. We hebben allemaal hetzelfde doel, allemaal hetzelfde hogere belang. Hoe kunnen we nou zorgen dat we dat zo samen verwerken in een ondersteuningsaanbod, dat de clubs ook echt daar makkelijker mee aan de slag kunnen gaan. sessie getrokken, ik, ik ben benieuwd, uh staan jullie op de wedstrijd. Heel erg veel uh, interactie was tussen uh, zowel de sprekers als de aanwezigen. Heel veel ideeën uit kunnen wisselen, ook ideeën opgedaan. Ik ben accountmanager bij de KNGU en uh, de discussie die ook veel op gang komt, hè, wat doet een sportbond en wat doet een uh, gemeente of lokaal? Dus het sportspecifieke of generieke, die discussie is wel heel waardevol. Tot de volgende reistijd radio, zou ik zeggen. Hashtag all the heads. This is...